Kom hey, hey, maar, hey, Bem Bem! Ik hey. oh, bem, bem Kom maar Bem, -bem. Hey. Kijk eens. Hé, hey. hey, Brabantje. Hé hey, Bem, Bem Goed zo. Oh brabantje. Hé hey, Bem Bem. Brandnetten zijn ook lekker. Hé, oh brabbertje. Oh, brabantje. Hé oh, hey, Bembem! Eerstjes.